Hallo ballonvriendjes, ik krijg heel vaak de vraag kan je ons eens een diertje maken dat super snel klaar is? Wel, dat kan ik! Je neemt een gele ballon, een B-body, die blaas je helemaal op en je neemt een zwarte ballon, een 260 en die blaas je bijna helemaal op maar je laat nog een klein puntje open Je zwarte 260 ballon ga je met de eindjes aan elkaar knopen Je zoekt het midden, je twist deze samen en je hebt al vleugeltjes. Dan neem je uw -body. je gele b-body, je neemt een bobbel en je draait deze bubbel. Je staat je vleugels nog een beetje beneden zoals je zelf wil. Je neemt je stift, je trekt er enkele lijnen op, twee oogjes en een mondje en nu heb je een Een supersnelle P of WESP. Wel opletten dat je niet geprikt wordt. Tot de volgende keer, lieve ballonvriendjes. Daag.